Snuit en snuit, picknick. Waarom doet u peper op het brood? En geniet vervolgens voor volgens het brood opa? Omdat opa geen peper op brood is, maar jongen. Echt. Ja. Vergeet niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.